Wij kopen en goede succesvolle merken op marketplaces zoals Bol en Amazon. Op Amazon zijn er zelfs 50.000 die meer dan een miljoen per jaar omzet. De eindsovername een paar ton, de grootste overname uh, 16, 17 miljoen. Elke e-commerce ondernemer heeft hetzelfde probleem. Dat is liquiditeit en cashflow. Ik, ik rijd het super oude Volvo. Weet je? Ik investeer alles in assets die geld opleveren. Waardoor je het leven kan leiden wat je dus al uh, wat je wilt. Ik vind het super, te, uh, super te gek om te ondernemen. Uh, maar je moet het leven nooit vergeten. Dat je, als je het heft in eigen handen neemt, dat je echt gewoon een, een epic leven kan hebben. Leuk dat je kijkt of luistert naar het allerleukste YouTube- en podcastkanaal voor ondernemers 7DTV. Uh, op zijn persoonlijke website daar staan teksten als... In het jaar dat mijn business van 3 naar 7 miljoen groeide... spendeerde ik drie maanden op Bali met mijn gezin. En, en ook een geuze titel uh, ondernemer op slippers. Uh, en dat is iets waar ik altijd een beetje jeuk van krijg. Weet je wel, miljoenen verdienen terwijl je op Bali zit... en dan ga je later online cursussen doen... en die ga je dan verkopen aan anderen die dat ook willen. Dat soort types. Maar tegelijkertijd is mijn gast knetterhard aan de weg aan het timmeren met Dwarfs. Een absoluut interessante scale-up in de wereld van e-commerce. Uh, die groeit als een razende. Dus uh, vraag ik me af met wie ik nou eigenlijk te maken heb. Met een ondernemer op slippers op Bali of met een keihard buffelende ondernemer. We gaan het vragen aan hem zelf, Bas Urlings. Welkom bij CVD TV. Ja, Bas, uh, van harte welkom. <laughs> Excuus voor deze scherpe opening. Ja. Maar uh, wat ben je nou? Ben je een ondernemer op slippers of ben je een keihardbuffelende ondernemer? Nou, dat is de reden waarom ik mezelf dus ondernemer op slippers noem. Want er zitten twee elementen in: ja. dat is ondernemen en slippers. En ja. dat is eigenlijk uh, hoe ik mezelf altijd neerzet. Want. Um, ja, ik vind het super te, super te gek om te ondernemen, uh, maar je moet het leven nooit vergeten. En dat is eigenlijk met een knipoog naar het leven, want ja, je kan ondernemen wat je wil en uh, sterven als een multimiljardeer en als je altijd 120 uur per week gewerkt hebt, mm. dan denk je shit, uh, het leven is nu voorbij en uh, wat heb ik eigenlijk gedaan? Ja. Dus dat realiseerde ik me vrij vroeg en uh, ik probeer heel erg die balans te leggen in. Dus ondernemen en echt wel toffe dingen neerzetten en ook op high pace uh, dingen neerzetten. Maar met de knipoog naar het leven, vergeet niet te reizen, uh, genieten van je kinderen. Uh, uh, uh, ja, de het, is iets, het is een iets genuanceerder beeld als wat ik misschien. Want snap, snap je wat ik bedoel met die jeuk? Ik, bedoel de, de, ja, ik, ik, ik, ik heb zelf ook jeuk van dat soort types. Eerlijk gezegd. want um, kijk, je hebt heel veel mensen die verkopen informatie, maar die doen zelf niet datgene wat ze aan informatie verkopen succesvol. Hè? Dus je, je hebt genoeg goeroes, en dat zet ik even tussen haakjes, die jou gaan vertellen hoe je op bol.com kan verkopen, hoe je rijker worden met NFT's of cryptocurrencies. Ja. En vaak hebben ze zelf, zeg maar, in hun eigen keuken, doen ze het niet succesvol. Ja. Hè? Dus uh, en, en, en ik heb het omgedraaid, want ik was succesvol in de e-commerce, of ben succesvol in de e-commerce, laat ik het zo zeggen. Ja. En daarna ben ik dus andere mensen gaan helpen om ook hetzelfde succes te kunnen bereiken met, met, uh, met mijn informatie. Dus meteen over dwarfs, want ik vind het echt een gek uh, concept. Uh, maar eerst heel even naar naar zeg maar, jouw uh, zeg maar, het ondernemer op slipper verhaal, verhaal we kijken ja. terug. Haal, pak er eens één een of twee highlights uit waarvan je denkt, van ja dat zijn er wel momenten geweest dat ik denk van uh, wauw, weet je? Ja om, om je in een vogelvlucht uh, even door de reis heen te nemen, weet je, ik heb een technische opleiding gedaan in Haarlem heet Business Engineering, in mijn derde jaar stage gelopen in China, dus ik heb toen een half jaar in Beijing gewoond, toen was ik 19, nou, daar zijn mijn ogen open gegaan op het gebied van e-commerce, e ik dacht van ja, uh, maak een kleine vergelijking uh, in de prijs en uh, je ziet uh, dat er uh, marge te behalen is. Tijdens mijn afstuderen eerste internetbedrijf, op Opgezet, verschillende compagnons versleten in mijn eerste jaren. Uh, een fysieke winkel gehad zelfs in het centrum van Utrecht. Uh, en daarna eigenlijk uh, zat ik in een jaren dertig woning die ik zelf aan het opknappen was. heb ik twee appartementen van gemaakt, uh, eigenhandig. Uh, uh, opgeknapt zat ik met letterlijk in een bouwval met 300 euro aan mijn keukentafel. Ik denk shit, ik moet nu opnieuw beginnen. In de telefoonaccessoires gestapt. Uh, niche webwinkels gemaakt. Iedereen deed de Cool Blue Strategie. Kleine webshopjes maken. één platform. Nou, dat, uh, dat ging me ook wel goed af. En dat ging door het dak. Uh, Anti-Krakentor gehuurd. Meteen zes stagiaires aangenomen. Supergezellig. Uh, uh, en uh, toen ging ik deals doen. Groepen, vakantieveilingen, groepdeal. Het hele spektakel. Dat deed ik internationaal op een gegeven moment. Uh, totdat de business eigenlijk stabiel genoeg stond, uh, althans dat vond ik zelf. Uh, ik wilde heel graag op wereldreis, uh, uh, ja, alles uh, verhuurd aan de kant gezet. Mensen op kantoor achtergelaten in Nederland, twee jaar lang rond de wereld getrokken. Daarna aan de business getrokken, uh, in drie jaar tijd uh, dus uh, twintig keer over de kop gegaan. Uh, tot ik in 2018 de Cross Border Awards won als zelfs groeiende cross-border e-commerce bedrijf van Nederland. Um, daarna andere mensen gaan helpen met het opzetten van een business op marketplaces. Um, toen mijn eigen merk verkocht aan de Amerikaanse partij en daarna Dwarfs gestart. Dat is even de, de, de vogelvlucht. Wat is de rode draad? De rode draad is altijd e-commerce. Uh, de rode draad is ook inspireren en uh, andere mensen uh, laten zien wat er mogelijk is als je gaat ondernemen. Nee. Uh, en, en dat je als je het heft in eigen handen neemt, dat je echt gewoon een, een epic leven kan hebben. Uh, en, en wat ook niet altijd over roos gaat, daar ben ik ook heel eerlijk in. Weet je. Mm -hmm. ik, bedoel, ik heb ook gaandeweg mijn uh, burn-out gehad en, en moeilijke tijden gekend. En, dat hoort er ook bij, uh, maar het maakt je wel een beter mens. En wat is, wat is er voor nodig om als er nu mensen kijken en denken van ah oh fuck, eigenlijk zou ik het ook wel willen, maar ik doe het niet of zo? Wat, wat, wat maakt het dat jij het wel deed? Um. Ja, waarom willen ze een weg. Ik zeg altijd eigenlijk, we komen naakt en we gaan naakt in dit leven. Dus we hebben, at the end of the day, heb je helemaal niks te verliezen. En heel veel mensen denken dat ze iets te verliezen hebben. Want ze wonen in dat huis en ze hebben... Ik heb, ik heb vier jaar lang op een camping, een voormalige camping gewoond. Terwijl ik mijn business draaide. Ik bedoel, het, het, het, in dat jaar won ik ook de Cross Border Awards. Dat maakte me echt geen drol uit. Ik, ik rijd een super oude Volvo, weet je. Ik investeer alles in assets die geld opleveren. Waardoor je het leven kan leiden wat je, dus al, uh, wat je wilt. En... en dus de vraag is eigenlijk wat je ervoor wilt opgeven om het uiteindelijk te kunnen bereiken. Mm. Uh, en, en veel mensen zijn niet bereikt, bereid om, om er dermate veel voor op te geven om het te bereiken. En, dan... en, en is jouw ambitie ook dat je daar dan vele miljoenen mee verdient? Want in principe om dit leven te leiden heb je, geen, heb je niet eens heel ja. veel miljoenen nodig. Klot, toch? Maar heb klopt. je ze verdiend? Nee nou ja, absoluut. Ik bedoel, de weg. Ik heb ook mijn eigen bedrijf verkocht. En, en, en, maar uh, ben je financieel onafhankelijk dan? Nou ja, goed, kijk, financieel afhankelijk is altijd een groot woord. Ik denk altijd, dus ik investeer in assets die uiteindelijk moeten zorgen dat je eigenlijk als je niks doet, dat je gewoon je leven kan betalen. En dat heb je al bereikt. Uh, uh, uh, en daar zit ik nu al dichtbij in ja, de buurt. Ja, ja, ja. Dus, uh, dus, en dat is ook geen rocket science. Hè? Ik bedoel, kijk, kijk naar de quote 500. Hè? De meeste mensen die zitten gewoon in het vastgoed. En Ook ja. dat is geen rocket science. Ja. En sterker nog, de bank geeft je onbeperkt geld als je zeg maar gewoon 20, 30% zelf financiert. Ja. Alle beginnen is moeilijk, dus het begin opstarten is moeilijk, maar daarna kun je... Ja, een soort van doorrollen, zeg maar, tussen haakjes. Uh, dat klinkt toch allemaal simpel. <laughs> uh, nou, dus we gaan het hebben over Dwarfs, in een nutje. Wat is Dwarfs? Uh, wij kopen een goede, succesvolle merken op marketplaces zoals Bol en Amazon. Dat is het Dwarfs. Die koop je helemaal? Ja, we kopen ze helemaal over. Dus, uh, ja, iedereen kent Bol.com of Amazon. Gecombineerd in deze marketplaces uh, kleine 500 miljard in omzet. Um, um, en, en Dwarfs koopt en groeit succesvolle merken op deze platformen. Dus ja, als jij iets zoekt de Bol of Amazon, het staat bovenaan. We willen de category leaders kopen, zoals we dat noemen. Mm. Um, en misschien ja. voor de mensen die niet zo thuis zijn, uh, dat zijn er nogal wat. Hè? Men, want mensen denken wel eens Bol.com, oh ja, dat is Bol.com die daar verkoopt. Maar dat is niet waar. Hè? Er zit, uh, ik weet niet hoeveel, hoeveel partners die daar spullen verkopen. Ja, Zowel Bol als Amazon heb je de wederverkopers, zogenaamde wederverkopers die daar gaan spullen aanbieden. Dat zijn er bij Bol uh, meer dan 40.000 ja. uh, op Amazon. Nog veel meer dan dat. Ja. Uh, op Amazon zijn er dan zelfs 50.000 die meer dan een miljoen per jaar omzetten... op het platform Amazon. Um, en, en, en ja... Dus en meer dan de helft van de omzet van die kanalen, zowel van Bol als Amazon, komt dus van die wederverkopers. Ja, precies. En, en die kopen we op. En dat zijn, die kopen jullie op? Dat zijn bedrijven veel. Wat zijn dat voor een schets, zo'n typisch bedrijf wat je opkoopt? Ja, op Dat is een mooie vraag. Kijk, op Bol zie je ook vaak wat jongere ondernemers. ook vaak of ondernemers die zelfs een baan daarnaast hebben. Of die, ja. uh, het, het is echt niet makkelijk om een e-commerce geld te vinden. Die, die een grote kast op hun kamer hebben staan met alle voorraad erin. Of is het ja. al? Ja? ja, bij wijze van spreken, ja, of ja. die een garagebox hebben ja. waar spullen binnenkomen en dat alles zit uh, te stikken. En, en, en op ja. te sturen naar Bol en dat soort dingen. Uh, dus dat zijn vaak ook hele jonge mensen die dan uh, wel uh, in ieder geval ja, iets met branding gedaan hebben. Want we kopen eigenlijk geen, nou ja, ik bedoel, veel mensen denken dat ze iets van uit, op AliExpress kunnen kopen, een logo erop kunnen plakken en dat ze een merk aan het bouwen zijn. Dat is eigenlijk niet hoe het werkt. Maar je wil echt zeg maar een, een uitstraling van een merk hebben. Goede verpakking, goede doos, echte merkuitstraling. En dat zijn de merken die, die uiteindelijk te beschermen zijn ook. Want ja, als je je merknaam al niet registreert, kun je al helemaal niks beschermen. En dat zijn de merken die we uiteindelijk overnemen. Oké, okay, dus er moet wel wat staan al. moet wel wat staan. En, ja. en wat, wat, zijn de, wat zijn de omzetachtige bedragen die dat soort bedrijven, doen meestal als je ze koopt? Uh, Is dat tonnen of miljoenen? Kleinste overname, paar tonnen, grootste overname uh, 16, 17 miljoen. T Tot nu toe. En uh, stel, ik doe uh, ik zit op bol .com, uh, En ik uh, zit met, uh, met een paar, weet ik veel, team van drie, vier man. En we hebben een kantoortje. We verkopen lekker. Uh, we doen uh, 1, 2 miljoen. En Dwarf komt langs en die zegt: van joh, we kopen jullie op. Waarom zou ik dat doen? Nou, waarom zou je dat doen? Dat ga ik je ook uitleggen. Hè. Waarom mensen eigenlijk heel slim zijn om het zeker in deze fase te doen. Want wat gebeurt er nu in de wereld? Het uh, is oorlog. De containerprijzen zijn van 3000 euro naar 15.000 euro per container gegaan. Hè. Ik bedoel, uh, we hebben recentelijk een prullenbakken business overgenomen. Ik kan je vertellen dat het transport duurder is dan de prullenbak zelf. Um, dus met andere woorden, de marges staan enorm onder druk. Je, uh, dat noemen ze de uh, ja, landed cost of cost of goods sold uh, in, in, in vaktermen. Mm -hmm. Maar die marges staan onder druk. Dus het is eigenlijk, zit iedereen een beetje naar elkaar te kijken van wanneer worden de prijzen nou verhoogd, want eigenlijk kan niemand meer fatsoenlijk geld verdienen in deze business. Ja. Uh, uh, dus dus uh, uh, één, uh, elke e-commerce ondernemer heeft hetzelfde probleem. Dat is liquiditeit en cashflow. Je hebt namelijk altijd alles in voorraad zitten. Uh, maak een ton winst, je hebt 150k voorraad. Dat staat 0 euro op je rekening. Ja, dus eigenlijk heb je het. nooit geld. Ja. Dus je hebt nooit, uh, uh, en dan moet je nog maar het vertrouwen hebben dat je een, dus een waardevol merk aan het bouwen bent. Want dat is de enige manier om uiteindelijk een cash-out te doen in een e-commerce bedrijf. Niet dat je het product zelf. Uh, niet best, ja, het product zelf ook ontwikkelen hè, en, ja. en daar waarde toevoegen, absoluut. Dus ja. dat is ook heel belangrijk. En wat betekent dat dan? Want jullie kopen het hele bedrijf. Ja, we, en we, wat doen jullie met de mens? Goede vraag. We doen twee typen deals. En ja. uh, wordt het weer een beetje technisch, maar dat zijn asset deals. Dan kopen we de assets uit een bedrijf. Ja. Of we doen een share deal. Dan kopen we de share deals. Dus bij een share deal heb je vaak ook dat je de panden overneemt, de contracten, de warehouses en al, al dat soort dingen. En dan zitten dus ook nog de mensen in het bedrijf die je overneemt. Uh, en dan moet dat de mensen moeten dan een nieuwe plek krijgen binnen Dwarfs. En als dat niet lukt, dan is dat vervelend. Maar dan nemen we ook wel eens afscheid van mensen natuurlijk. Nou, oké. Okay. Het is een vrij uh, uh, voortvarende strategie, zeg maar. Hè? Want wat is je doel daarmee? Want wat, wat is Dwarfs dan precies? Is het een, uiteindelijk een soort van venture-capital bedrijf? Of is het een e-commerce bedrijf? Wat, wat ben je dan als Dwarfs? Want het is eigenlijk een beetje gebaseerd op Amerikaans concept toch ook? Of het Klopt. Is, uh, ja, vertel eens. Uh, Trasio is de grootste die je doet. Die zijn uh, 2018 begonnen. En zijn inmiddels uh, rond de 10 miljard waard. Uh, daar heb ik overigens ook mijn uh, merk aan verkocht. Aha. Uh, uh, en, en goed gekeken hoe, hoe, ja, hoe wij het ook kunnen doen. Ja, ja, ja. Ja, het, het model is uiteindelijk dat, je, dat we, de, we zijn dus een house of brands. En we zijn eigenlijk niet alleen een house of brands, maar we zijn ook een house of entrepreneurs. Want we nemen heel veel uh, bedrijven over en doen share deals. En die ondernemers zitten ook nog binnen dwarfs. Hè, dus kijk, vergelijk het een beetje met een Unilever uh, waar gewoon veel verschillende ja, ja. merken onder één dak worden gemanaged. Um, en daarin zitten verschillende uh, uh, factoren, zeg maar, die ervoor zorgen dat die business als geheel veel meer waard wordt dan de individuele merken. Met als specialiteit, het zijn, het zijn allemaal brands die uh, op marketplaces hun spullen verkopen. Exact, exact. En hoe, want waar hebben we het nu? Want wat is, hoe groot is Dwarfs nu? Qua mensen, uh, merken? Vorig jaar mei zijn we operationeel uh, uh, begonnen eigenlijk. Uh, en hebben we in het eerst, uh, eerste jaar tien overnames gedaan. En we hebben 40 miljoen omgezet. En we zitten inmiddels met meer dan 70 man. Op één plek? Um, Nee, we hebben dus een kantoor in Duitsland, in Groningen, in, in Maastricht, maar het hoofdkantoor is in Utrecht. Ja, ja, maar dat is een soort van noodgedwongen omdat je die gekocht hebt. Exact, ja, exact. Ja, ja, exact. Ja. Maar die ja. moeten dus ook eh, ja, gaandeweg geconsolideerd worden. En alle kleine warehouses wil je vanaf weer dat allemaal consolideren. Want de operatie consolideren, daarvoor kijk je nog op. Want je koopt allemaal eilandjes en je moet het vervolgens consolideren ja. op één ERP-systeem, één ja. warehouses centraal. En dat is ook wel echt een helfte job, zeg maar. Dus... Nee, en wie runt? Jij bent CMO? Klopt. Uh, en je doet met een aantal partners toch? Ja, we zijn met z'n vierige gestart eigenlijk um, uh, en dan heb je Damian Beenhakker, een goede vriend van me ook. Uh, die heeft zijn e-commerce business ook uh, een aantal jaar geleden verkocht. Ja. Was eigenlijk een beetje aan het investeren, her en der en uh, aandelen aan het kopen en eigenlijk vrij weinig aan het doen. Ja. Uh, toen kwam dit op zijn pad en dus zijn we eigenlijk allebei op die trein gestapt. Um, uh, Michiel van der Meer is ook een uh, goede ondernemer, heeft uh, met name, ja, ik noem het een beetje uh, copycat achter bedrijven in het buitenland neergezet. Denk aan een de funda, een marktplaats en dat soort dingen. En de, met name in Portugal was hij succesvol. Daar heeft hij twee nummer 1 sites gebouwd op het gebied van real estate en uh, en marktplaats zeg maar. Mm -hmm. um, en Robert Wilhelm die had eigenlijk het verstand van het geld. Uh, uh, die is, is een doorgewinterde investeerder. Uh, maar ik, ik kon echt niet bedenken hoe ik geld moest ophalen dus is, en allemaal dat, is, dat soort dingen. is de ding. bean counter zeg maar. Uh, ja. De CFO. Ja. ja, hij is niet de CFO. Uh, okay. uh, hij staat er buiten, dus maar hij bemoeit zich wel met ah, okay. de fundraising en dat soort dingen, maar we okay. hebben een andere CFO. Okay. hebben ja. En jullie zijn met z'n vieren dan ook de shareholder van het verhaal? Uh, Zitten er meer in? Want jullie hebben ook geld opgehaald, hè? Klopt. Kijk, ik uh, bedoel, daarom zijn we in mei op het personeel We zijn eigenlijk rond januari begonnen met de Series A Fundround. Toen hadden we gewoon een PowerPoint-presentatie in een grote mond. En, en daarmee hebben we 37,5 miljoen opgehaald. En daarmee zijn we begonnen in mei. Met de eerste Serie A-ronde? Ja. ja ah, okay, dus dat dus was een snelle start. Een snelle start en zo was een combinatie van, uh, van debt of schuld en equity. Dus het was 30 miljoen debt, dus niet meer dan een schuld waar je gewoon hoge rente voor betaalt. Ja. En uh, de equity was 7,5 miljoen in het begin en daar verwater je dus meteen als als uh, ondernemer, want je begint natuurlijk met 25% als dus je vieren bent, en dat, dat was onze situatie in ieder geval. En daarna, na de eerste investeringsronde, verwater dat, verwateren die aandelen. En naarmate er meer investeringsrondes komen, want dat is ook het model, ja, dat ja. je de, dept, de slechte debt herfinanciert voor betere rentetarieven. En zo rol je eigenlijk door. Uh, in de hoop dat je nog wel een klein stukje overhoudt van een hele grote taart straks. Dat is het idee, ja. ja, ja. ja. Want ja. wat is het einddoel? Ja, er is niet per se een einddoel. Kijk, deze markt gaat snel en ja. er komt een moment dat dit gaat consolideren. Er was ook al sprake van dat uh, Trasio de grotere mogelijk naar de beurs zou gaan. Ja. Nou ja, ik zie nu het economische klimaat in de wereld is gewoon heel snel omgeslagen door de oorlog, de grondstofprijzen ja. en alles wat er gebeurt. Dus ik zie dat het nu niet het beste klimaat is om naar een beurs te gaan. Maar er komt het moment dat de kleinere spelers uh, worden opgekocht door de grotere spelers voordat ze naar de beurs gaan om zoveel mogelijk waarde te creëren. Uh, en, en dat is eigenlijk het moment dat je erbij wil zitten om uh, die consolidatieslag eigenlijk mee te Pakken, dus. dus dan, en is dan jullie, of zijn jullie er niet mee bezig, maar is dan de strategie dat Dwarfs zeg maar, het bruidje is dat straks internationaal wordt opgepakt of dat jullie zelf uh, uh, zeg maar, de grootste worden? Ja, dat kan dus het kunnen, kunnen twee dingen worden. Dus één, wij kunnen de grootste of grotere zijn in Europa, ja. uh, uh, uh, maar we verkopen ook al Amerika nu, maar uh, of we worden opgekocht door een grotere speler en dan wordt het samengevoegd. Ja. Maar wij zijn de eerste en de enige in Nederland die dit spel spelen, dus dat is ook. Ik vind het nog steeds bizar. We zijn ja. nu een dik jaar actief en er is nog niemand anders opgestaan die hetzelfde doet. Maar geen copycat, iets, iets nee. Elke en, ]elke. en ik snap het ook wel, want het wordt uh, het steeds moeilijker in deze uh, moeilijkere tijden: één om je e-commerce business winstgevend te runnen, en twee om het geld op te halen. Die fundraisers die duren gewoon veel langer dan voorheen, omdat het economische klimaat gewoon een beetje aan het omslaan is door ja. alles wat er in de wereld gebeurt. Ja. Ja. Hey voor alle jonge ondernemers die zitten te kijken en die in die e-commerce hoek zitten en die soms wel eens uh, video's. Kijken, die nou ja, de van oké okay, je koopt wat in uh, in China en je verkoopt het in Nederland en dan uh, een beetje dan dat komt allemaal goed zeg maar in, uh, in no time. Ja. Wat zijn de echte ondernemers tips wat jou betreft? Uh, naar nou, dat soort gasten die uh, die lekker ambitieus zijn en aan de weg willen timmeren. Ja. Nee, goede vraag. Ik heb het altijd over het Apple model. Hè, dus je wil het liefst een hele kleine set producten kunnen verkopen aan dezelfde klant. Um, en ik zou beginnen met één product waar je echt waarde aan toevoegt. Hè, dus mijn uh, op een gegeven moment heb ik een multifunctionele fietstas ontwikkeld die je kan gebruiken als rugzak, schoudertas en fietstas. Dus je kan je zeg maar soort van uh, transformeren. Um, dus kijk naar nou hoe je unieke producten producten unieker maken door ze te innoveren. Hè. Je gaat niet vanaf scratch je van een product bedenken. Dat is vaak veel te duur als starter. Maar innoveren iets, weet je, ja, uh, voeg iets toe of uh, ja. maak het anders dan de rest. En lanceer dat en lanceer dat op. Ik zou, als je met een klein budget bent, eerst op bol.com lanceren. Totdat je daar bovenaan staat. Nou ja, laten we zeggen dat je dan. tussen de 20. en de 50.000 euro per maand. Uh, als potentie zou kunnen omzetten met één product. Mm -hmm. Dan heb je eigenlijk al een business van een half miljoen plus, zeg maar. Mm -hmm. uh, en als dat goed loopt, dan zou ik bijvoorbeeld naar Amazon Duitsland gaan. En als je hem daar, nou ja, laat ik zeggen, even aan de praat krijgt. Ja, dan wordt het meteen een, een, een miljoenen business, zeg maar. En als je dit als jonge gast, als ambitie hebt. Uh, heb je daar geld voor nodig? Of zou je dat bijna. Kun je dit met spaarcenten doen? Zo'n product. Want die eerste stap is de lastigste, denk ik. Klopt. Nou ja, bedoel ik begon met 300 euro in een bouwval met kleine accessoires waar ik hoge marge op kon maken. Maar die tijden zijn wel steeds moeilijker geworden. Ja. Eh, eh, omdat eh, ja, als je het wil lanceren, moet je het aanjaren met marketing en eh, inkoop en de containerprijzen zijn heel duur. Luchttransport is duur. Dus de, de, je hebt geld nodig, maar je kan absoluut met creativiteit en, en, en, en een paar duizend euro kun je beginnen. Uh, alleen het eerste, het, het eerste probleem waar je direct tegenaan loopt, als je met een paar duizend euro begint, kun je niet groot genoeg inkopen. Ja. Uh, dan ben je waarschijnlijk binnen een paar weken bij je out of stock. Als je een beetje succesvol bent, dan moet je weer uh, twee maanden, drie maanden wachten voordat de nieuwe container binnenkomt of transport. Ja, nou ja, goed. En zo gaat het spelletje een beetje door. <bloodschijnt>. Ja, wat een vakgebied. hè? Uh, Prachtig. Mooi verhaal, man. Ja, het is, is zeker prachtig. Ja. Ja. Het is ook uitdagend, maar het is wel, het is wel een mooi spelletje. Heb je ja. een vakantie op de planning staan? Of, uh? Ja, ik ga dus zes weken naar Portugal van de zomer met de kids. Uh, en uh, ja, daar heb ik veel zin in. Maak je heel veel plezier wensen en uh, heel veel succes. En dank je wel voor je ondernemersverhaal. Graag gedaan man. Dankjewel. Dat was Bas Eurlings, beste mensen. En dankjewel voor het kijken. Heb je geluisterd naar de podcast en je vindt die podcast leuk? Dan moet je dat gaan volgen. En je moet helemaal niks, maar dan zou ik het leuk vinden als je het volgt. Of dat je misschien wel een review schrijft. Zit je nou op YouTube te kijken en denkt, hé, gaaf, toffe ondernemersverhalen. Blijf hangen over twee seconden twee nieuwe. Voor nu, dankjewel. Hoi.